Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik had jullie uh, een filmpje beloofd als mijn uh, nieuwe septerie aangekomen zou zijn. Wel, dat is nu het geval. Zoals dat jullie kunnen zien uh, staat hij hier voor jullie in het filmpje. Hij is heel snel aangekomen. Ik had hem um, besteld en um, toen ik een mail kreeg dat hij op weg was naar hier, vanuit Nederland, kwam die een dag later al aan, hier in België. Dus uh, de post was heel erg snel. En uh, dat vond ik wel heel erg leuk, dat die zo snel aankwam. Zoals dat ze jullie zien is het echt een heel prachtig ei. Het, uh, ze worden wel drakeneieren genoemd, deze sep septarievorm. Omdat, uh, omdat ze ja, gewoon heel erg op drakeneieren lijken. Ze lijken op een ei-vorm. En uh, ja, het is echt heel speciaal. Ik heb al in veel andere video's laten, een an mijn eerste sceptterie ei laten zien. Maar ik had altijd al het gevoel gehad dat ik er twee in huis mag hebben. Dus dit is dus mijn tweede. En uh, ik ben heel erg blij dat hij er is. Toen ik hem uh, is uh, gisteren aangekomen. En toen ik hem gisteren uitpakte, ik hield hem in mijn handen. En uh, ik heb hem uitgebreid verwelkomd. Ik heb uh, gezegd dat hij van harte welkom is. Dat het, en dat het echt een schoonheid is. En uh, ja, hier is hij dan. Uh, ik ga daar nog heel veel uh, mee op afstemmen op de prachtige energie. Uh, van Scepterie. Eier is het ook wel vaak bekend dat er een. Uh, de drakengids aan verbonden is. Uh, voor diegenen die nog niet veel over de draken weten, draken zijn eigenlijk heel erg liefdevolle wezens, die ons helpen in ons, op ons spirituele pad, die heel erg verbonden zijn met moeder aarde, die uh, ja, moeder aarde beschermen en uh, helpen in het uh, ascensieproces. Ze helpen de mensheid ontwaken en uh, iedere persoon die open staat voor hun... Daar uh, zijn sowieso wel één meer, of meerdere drakengidsen bij. Nu, ik heb heel erg veel drakenkunst. Uh, en, uh, twee is dus nu twee -eieren in huis, eieren. Ik heb uh, drie drakenskuls. Dus uh, ja, ik heb sowieso heel erg veel drakenenergie rondom mij. En waarschijnlijk ook wel uh, meerdere drakengidsen. Ik voel mij heel erg verbonden met de drakenenergie. Ik werk er heel erg graag mee samen. Um, voor mij voelde ze heel erg vertrouwd aan als uh, oude vrienden. En uh, dus hier aan, in, in dit prachtige septuariër is natuurlijk ook een drakengids verbonden. Um, ja, dus uh, ik ga er natuurlijk nog heel erg veel mee samenwerken. En ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben heel erg benieuwd wat het mij brengen zal. En uh, ja, dit wil ik, ik vandaag nog graag even aan jullie delen. Dus bij uh, deze hebben jullie mijn nieuwe prachtige A gezien. En uh, ik wens jullie allemaal nog een uh, heel erg fijne tijd toe. En uh, heel erg veel liefs van mij.